Hallo, welkom bij de vlog van Waterschap Noorderzeilvest. Ik sta hier aan de rand van het Paterswoldse Meer, ter hoogte van de Hoornse Dijk. En aan de overkant van het Paterswoldse Meer, achter mij... ...daar ligt de ponton klaar om het materiaal te laden... ...voor het aanleggen van een aantal poelen... ...het vervangen van het gemaal en het aanleggen van een ijzerzandpassage. Allemaal ter verbetering van de waterkwaliteit. Ik ga een kijkje nemen. Volgt u mij? Om de Hoornse dijk zo min mogelijk te belasten, wordt het materiaal over het Paterswalse meer aangevoerd per boot. Recreatiepark De Mannenwiek en een aantal woningen achter het terrein van de IJsersandpassage blijven bereikbaar door middel van een wegomlegging en een tijdelijke weg. Waar is al dit materiaal voor nodig? Wat gaat hier gebeuren? Het waterschap gaat dit uh, gemaaltje gaat die, uh, vervangen, want dat is uh, totaal af. En dat betekent dat er een uh, compleet nieuw gemaal uh, gebouwd wordt. Klimaatbestendig, duurzaam en straks ook uh, te bedienen vanaf kantoor. Als we het gemaal vervangen, gaan we tegelijkertijd ook een ijzerzandpassage aanleggen aan de overkant hier. Deze plek, waar de IJzerzandpassage straks komt, is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland... waar de provincie Groningen verantwoordelijk voor is. Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar. Een IJzerzandpassage is eigenlijk een mooi woord voor de drie bestaande sloten die hier liggen. Deze worden straks gevuld met 30 centimeter ijzerzand nadat ze verbreed en verdiept zijn. IJzerzand is een natuurlijk soort zand... Het water dat van het gemaal komt, komt in de IJzerzandpassage, wordt daar gefilterd en gaat schoon het Patenschotse Meer weer in. Hier achter mij maken wij nog een uh, drietal uh, poelen voor planten en dieren. als onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. En wat vond de buurt ervan? Bewoners uh, hadden aanvankelijk best veel vragen en zorgen. Dus ze hebben verschillende gesprekken met hen gevoerd bij hun thuis. Ja, om naar uh, de locatie te kijken en alles heel goed door te spreken. Uiteindelijk hebben we ook uh, afgestemd dat we een integraal monitoringsplan opstellen. Daar hebben zij uh, input voor geleverd en in meegedacht. En de afspraak is ook dat we de komende jaren de resultaten met hen bespreken. Het is de verwachting dat het begin april klaar is. Maar ik hou je natuurlijk op de hoogte. En uh, de volgende keer neem ik je heel graag mee naar hotels. Tot dan! Dag!